Hallo, mijn naam is Celeste Plak, speelster bij het Nederlands Namens Volleyballteam en onderdeel van Team NL. En vandaag heb ik voor jullie meegenomen Nicole. Dankjewel. Hi Nicole, welkom. Ja, jij ook welkom. Dankjewel. En uh, Nicole gaat ons vandaag vertellen hoe je als sportclub zijnde effectief online met elkaar kunt samenwerken. Ja, Celeste, weet je waar ik eigenlijk het meest bewondering voor heb voor sportclubs? Oké, okay, nou. Dat er op. zo ontzettend goed werk gedaan wordt door alle vrijwilligers. Ja. Heb jij wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Um, ik heb wel eens vrijwilligerswerk gedaan voor de Johan Cruijff Foundation. Okay. Dat was, dan was ik aanwezig bij een open dag en ben ik gaan sporten met uh, kinderen met een beperking. En uh, dat was geweldig leuk. Super tof. Ja, ja. energie geeft dat. Enorm. Nou, Eigenlijk zijn dat best wel een beetje de traditionele uh, vrijwilligerstaken: Dus training geven, coachen, fluiten. Maar wat eigenlijk steeds belangrijker wordt, zijn de vrijwilligersstaken op het gebied van marketing en communicatie. Dus wat ik vandaag heb, zijn eigenlijk vijf tips hoe je als ja, vrijwilligers binnen zo'n markt beter en effectiever kan samenwerken. Dus we gaan eens kijken. Tip nummer één. Tip nummer één is een online projectmanagement tool. Gratis en hij heet Asana. Nou, vrijwilligers werken best wel veel samen met... Ja, draaiboeken, to do listjes Heb jij zelf ook wel eens to-do-lijstjes? Uh, ja, mijn telefoontje. Gewoon notities hoor. To-do dit, dit, dit, bla bla. Dat is eigenlijk perfect als je alleen uh, werkt. Maar als je nog met andere vrijwilligers werkt, is dit echt de uitkomst. Online heb je eigenlijk een soort van board en daar kun je alle taken omschrijven. Bijvoorbeeld, Celeste maakt social media planning. Nou, Je kunt er een datum aan koppelen en je kunt zelfs ook nog subtaken maken. Stel je voor je wilt het niet alleen doen, dan verdelen we de taken. Social media planning maken, Nicole maakt de planning en jij doet hem invullen. You name it. Het is echt een hele toffe functie en het is eigenlijk nog wel meer ideaal omdat je het ook kan downloaden op je telefoon. Dus eigenlijk waar je ook bent, heb je je to-do list ja, bij je. En wat zelfs ook nog eens kan, want we gaan nu inzoomen op marktcommunicatie, je zou ook een verenigingsbord kunnen maken. Waarbij je een to-do list maakt voor de social media commissie, een to-do list maakt voor de scheidsrichterscommissie en ga zo maar voor door. Dus heel de vereniging plannen in Asana. Dan hebben we tip nummer twee: dat is een interne communicatietool. Nou, als ik s'avonds op de bank zit, dan uh, wordt mijn vriend wel eens gek van me, want die berichtjes blijven binnenstromen. Dus wat eigenlijk best wel relaxed is om verschillende communicatietools daarvoor in te zetten. Nou, daar hebben we Slack voor. Uh, Slack is gratis en wat je binnen Slack kan doen is ook met elkaar communiceren. Uh, je kunt met elkaar bellen, je kunt documenten delen en daardoor hou je toch een beetje je ja, werk privé, vrijwilligers privé gescheiden. Dat is eigenlijk ideaal. Fijn. Voor thuis ook fijn. Thuis, voor thuis. Ja. Eentje zou ook voor vrijwilligerswerk. Ja. Je doet. Nee, daar heb, je gelijk in. daar heb je gelijk in. En wat dus eigenlijk ook top is, net als bij tip 1, je kunt hem ook voor de vereniging inrichten. Dus je kunt ook weer een Slack uh, maken voor je uh, vrijwilligersstaken, vermarkt en communicatie. Een Slack maken voor je scheidsrechterscommissie. En zo kun je weer ook je interne communicatietool inrichten voor je hele vereniging. En gratis. En Dat op je telefoon. Fijn. Dat is nog ideaal. Tip nummer drie, een gezamenlijke omgeving om bestanden mee te delen. Nou, in een vereniging leven ontzettend veel bestanden. Draaiboeken, social media posts, uh, wedstrijdverslagen. En eigenlijk is het echt top als iedereen altijd overal bij kan. Nou, het enige wat je voor zo'n online omgeving nodig hebt, bijvoorbeeld Google Drive, wat je kan koppelen aan je Gmail-account, is een inloggegeven en een e-mailadres. Je kunt zelfs de hele digitale omgeving zo structureren dat je verschillende mappen hebt. Um, waarbij je dus ook ja, je onderwerpen goed kan uh, ja, opruimen. Klinkt heel laagdrempelig ook. Het is super jo, makkelijk. makkelijk. En ja. weet je wat nog het allermakkelijkste is? Nou. Stel je voor, we gaan weer samen aan de slag. Nou, vandaag willen wij vrijwilligersstaken gaan oppakken. Je kunt ook tegelijk gaan werken in een document. Je ziet ah, de ander ja. zelf typen. Wow. Dus uh, dat is echt, echt een uitkomst, dus okay. ook die vrijwillige staak, je hoeft niet meer echt samen af te spreken. Het blijft natuurlijk wel het leukst, maar ook vanuit thuis kun je met elkaar samenwerken. Wow. Helemaal in deze tijd, dus dat hartstikke prettig. Helemaal in deze tijd en ook weer gratis, wel handig. Oké, okay, tip nummer 4, uh, online samen ontwerpen. Nou, Deze tip komt eigenlijk al terug in een van de andere video's, dat is namelijk Canva. Canva is een online tool om supermooie communicatieuitingen te maken. Werkt super easy, dus ga vooral kijken naar een van de andere video's over toffe content. Maar het mooie aan deze tool is dat ik mijn ontwerp naar jou kan toesturen en dat jij er eigenlijk gelijk in mee kan werken. Dus wow. samen ontwerpen is daarin ook weer super eenvoudig. Oh, wat stoer. Heel stoer. Ja, Celeste, hoe vind jij deze kleur oranje? Dan, dan typ ik met jou met de andere app, typ ik, ja Nicole, <laughs> ik vind dit helemaal geweldig, maar dat zie jij ook dat waarschijnlijk dan waarschijnlijk weinig. Google Drive, dan, ik Google Drive voor u. Laten we het vooral effectief houden met elkaar en nog niet nog moeilijker. Maar dit is dus echt een uitkomst en opnieuw weer gratis. Dat de laatste uh, tip, het inplannen van communicatieactiviteiten. Nou. Als je vraagt wie wil de contentplanning bijhouden, wie wil alle content gaan plaatsen... ...zullen niet heel veel vrijwilligers hun hand opsteken, omdat het best wel lijkt alsof het heel veel werk is. Wat is nou echt een ideale tip? Ga nou een contentplanning maken. Plan al die stukjes erop in. De verjaardagen weet je eigenlijk al van je leden, dus je zal een jaar vooruit kunnen plannen. Maar ga ook deze berichtjes inplannen van tevoren. Daardoor hoef je niet op de verjaardag 1 minuut over 12. wanneer ben je jarig? 26 oktober. 26 oktober uh, in te gaan plannen slash de happy birthday, maar kan je het eigenlijk op de zondag ervoor doen. En dat kan eigenlijk via Studio van Makers binnen je eigen Facebook-account op de verenigingspagina. Super easy, die is ook weer gekoppeld aan je Instagram-account. Dus ja, ook meerdere kanalen kun je... Overkoepelen, dus, Overkoepelen. dus ook. Overkoepelen. Dus ook werkt het werkt ook heel prettig altijd, ja, het heel prettig. je alles hè, apart doen. Nog een extra tip is Later, die app is ook gratis. En daar kun je zelfs al zien hoe het in je contentlijn uitkomt te zien op je pagina. Dat is ook heel fijn. Dus stel je voor dat je denkt, nou deze foto past echt niet uh, bij mijn social media wall. Dan kun je hem er dus zelfs uithouden. Dus nog eenvoudiger. Nou, top, ja. mooi. Ja. Um, dus dat waren eigenlijk de vijf tips waar je morgen mee aan de slag kan. Het zit er alweer op. Ik heb er zeker wat van opgestoken. Ik vind, Welke, het, vooral... vind het leukst? Nou, ik ben een naam kwijt. Maar die app waar je dan tegelijkertijd, of waar een ander dan kan meekijken hoe jij dingen bewerkt. Canva. Canva. Big Brother Day. <laughs> vind ik wel stoer. Hey, als jij als er nou wil weten hoe je je eigen club het beste kunt promoten, neem dan even snel een kijkje bij de andere vier video's. Ja, of ga naar de website www.nocnsf.nl slash Rabo Club Support. Sounds like a plan. Ah, dat was okay. Nou, top. Veel plezier, succes.